Erten Erwten zijn fantastisch. Borden vol eiwitten, vitamine, voedingsvezels, eigenschappen op basis waarvan je exact kan bepalen hoe erfelijke factoren worden overgedragen van ouder op kind en hoe deze factoren invloed hebben op het fenotype. En ze zijn gewoon echt heel erg lekker. Vorige les hebben we gesproken over genotype en fenotype. Deze les wil ik met jullie gaan kijken hoe die genen van het genotype nou werkelijk overerven van ouder op kind. Aan het eind van deze les kun je de volgende drie dingen. 1. Je kunt uitleggen hoe uit twee allelen één fenotype ontstaat. 2. Je kunt uitleggen hoe allelen overerven van ouder op kind. 3. Je kunt een kruisingsschema maken en daarmee rekenen. Uitgebreidere uh, leerdoelen vind je in de beschrijving. Om erachter te komen hoe die wetten precies zijn van de erfelijkheid, moeten we even terug in de tijd. Naar toen een toegewijde Tsjechische monnik bezig was met het kweken van erten in zijn eigen kloostertuintje. Gregor Mendel... Was een Augustijnse monnik met een flinke wetenschappelijke achtergrond. In zijn eigen stukje kloostertuin in zijn klooster in Brno kweekte hij erteplanten en deed hij ook experimenten met kruisingen tussen verschillende typen erteplanten. Hij keek naar een aantal verschillende kenmerken van zijn erteplanten, waaronder de kleur van zijn erte. Hij had een collectie planten met groene erte en een collectie met gele erte. Kruisingen tussen de groene en gele erwtenplanten leverden alleen maar planten op met gele erten. Toen Mendel deze nieuwe geel-ertige erwtenplanten onderling kruiste echter, bleek een kwart van het nageslacht groene erten te hebben. Huh? Uh. Mm. Wij, als moderne biologen, hebben het geluk dat wij kennis hebben van de moderne genetica. En dat wij weten van het bestaan van DNA-chromosomen en genen. Laten we de kennis die jullie hebben gebruiken om dit mysterie op te lossen. Jullie weten dat een mens, net zoals de meeste organismen, waaronder erwtenplanten, van elk chromosoom twee kopieën heeft. Eentje afkomstig van de biologische vader, de ander van de biologische moeder. Jullie weten ook dat beide chromosomen binnen zo'n chromosomenpaar dezelfde genen hebben. Met andere woorden, van elk gen heb je twee kopieën. Wat jullie ook weten is dat een gen meerdere variaties kan hebben, die we allelen noemen. Hoe gaan we deze kennis gebruiken? We kijken eerst naar deze eerste ertenplanten. Deze eerste generatie noemen we in kruisingsschema's ook wel de P-generatie. Over deze ertenplanten kunnen we iets zeggen met betrekking tot de genen. Ze hebben allemaal tweemaal een gen voor ertekleur dat op een specifiek locus zit. Het verschil zit hem in de allelen die de planten hebben. De planten met gele erten hebben allelen voor gele erten. De planten met groene erten hebben allelen voor groene erten. Als je de ertenplanten kruist, krijgt het nageslacht van beide ouders één van elk type chromosoom. Nu zie je dat het nageslacht twee verschillende allelen heeft bij het gen voor ertenkleur één allel voor gele erten en één allel voor groene erten. Wat nu? Blijkbaar zorgt een combinatie van deze twee allelen voor het gele fenotype. We weten nu dat dit komt doordat het gele ertenallel dominant is over het groene ertenallel, wat we recessief noemen. Een dominant allel is een allel wat bij aanwezigheid altijd terug te zien is in het fenotype. Een recessief allel is een allel wat alleen bij afwezigheid van een dominant allel terug te zien is in het fenotype. Bij de ertenplant is, bij het gen voor ertekleur, het allel voor gele erten dominant en het allel voor groene erten, dus recessief. Als wetenschappers gebruiken we dan een speciale notatie. Als we een gen aanduiden, gebruiken we een letter. Bij een gen voor ertekleur kan dit bijvoorbeeld een K zijn. Vervolgens duiden we een dominant allel aan met een hoofdletter en een recessief allel aan met een kleine letter. We zeggen dan dat deze eerste generatie, die we de P-generatie noemen, gele erwtenplanten het genotype KK heeft, allebei in hoofdletters, en de eerste generatie groene erwtenplanten, KK, allebei kleine letters. De generatie van het nageslacht, die we F1-generatie noemen, heeft dan het genotype hoofdletter K, kleine letter K, voor het gen K. Wanneer een individu twee gelijke allelen heeft voor één gen, noemen we dat individu homozygoot voor dat gen. We zeggen dus dat deze plant homozygoot dominant is voor het gen, voor ertekleur, en dat deze plant homozygoot recessief is. Als een individu twee verschillende allelen heeft voor een gen, dan noemen we dat individu heterozygoot voor dat gen. Deze plant is dus heterozygoot voor het gen voor ertekleur. Maar wat gebeurt er nou als twee planten uit deze F1-generatie onderling met elkaar kruisen? Hoe komt het dan dat een kwart van de erwtenplanten groen is? Om erachter te komen ga ik met jullie een kruisingsschema maken. Jullie weten nog van vorig blok dat je bij het maken van geslachtcellen via meiose van elk chromosomenpaar één chromosoom selecteert. Met andere woorden, van elk gen wordt er telkens één allel gekozen. Deze ertenplant kan dus geslachtcellen maken die een allel voor gele erten of een allel voor groene erten bevatten. De kans op het ene of het andere is gelijk. Voor de andere ouder met hetzelfde genotype geldt precies hetzelfde. Nu teken ik deze mogelijkheden uit in een tabel. Hier zet ik de mogelijke geslachtcellen, of gameten. Van de ene ouder en hier van de andere ouder. Nu bestaat er een kans dat deze en deze gemeten bij elkaar komen. Dan heeft de naadkomeling het genotype hoofdletter K, hoofdletter K. Oftewel, dan is die homozygoot dominant. We weten ook meteen het fenotype: gele erwten. Als deze en deze gemeten bij elkaar komen, dan is het genotype hoofdletter K, kleine letter K. Oftewel, hebdrozygoot. Ook hier is het fenotype gele erwten. En als deze en deze bij elkaar komen, dan is het genotype kleine letter k kleine letter k. Oftewel homozygoot recessief. En dan heb je ineens weer het groene erte fenotype. Als je het hele schema op deze manier hebt ingevuld, dan kun je zien hoeveel kans er is voor een bepaald genotype en een bepaald fenotype bij het nageslacht. Op welk vakje is namelijk evenveel kans. Je ziet dus dat de kans op homozygoot-dominant 25% is. De kans op homozygoot-recessief ook 25%. En de kans op heterozygoot 50%. Ook zie je dat de kans op het dominante fenotype 75% is en het recessieve fenotype 25%. Precies zoals men had gevonden. Je hebt niet altijd te maken met recessieve of dominante allelen. De Duitse wetenschapper Karl Korrens kruiste rode en witte nachtschonen en kreeg er vervolgens roze bloemen uit. Het kruisen van deze roze bloemen onderling leverde een verdeling van ongeveer 25% rode, 25% witte en 50% roze bloemen op. In dit geval blijkt je te maken te hebben met twee allelen die bij een heterozygoot een nieuw fenotype creëren. Geen van deze allelen is dominant, maar worden allebei onvolledig dominant of codominant genoemd. Het fenotype dat ontstaat bij individuen die heterozygoot zijn voor onvolledig dominante allelen noem je een intermediair fenotype. Vaak heb je natuurlijk te maken met meer dan twee allelen per gen, waarbij sommige allelen volledig dominant zijn over andere, maar volledig recessief zijn tegenover weer andere allelen of codominant zijn. Hier gaan we in de les uitgebreid mee oefenen. In conclusie: elk individu heeft twee kopieën van elk gen. Eén afkomstig van de biologische vader, één afkomstig van de biologische moeder. Als je voor een bepaald gen twee verschillende allelen hebt, dan spreek je van een heterozygoot genotype. Als je twee gelijke allelen hebt, dan spreek je van een homozygoot genotype. Als er sprake is van een heterozygoot genotype, dan is het fenotype afhankelijk van oftewel een dominant allel of een combinatie van twee codominante allelen. Met behulp van een kruisingsschema kun je de kans bepalen op nageslacht met bepaalde genotypes of bepaalde fenotypes. Dat was hem weer voor vandaag. Nu kunnen jullie me eindelijk met rust laten, want dan kan ik eindelijk gewoon in alle rust mijn erwten eten.